Hallo, welkom in het kasteel van Sinterklaas. Papa, mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie van Vandaag hebben wij de cadeaus van Sinterklaas in ontvangst mogen nemen. Wat superleuk was dat. Eerst dachten wij dat er in ons huisje was ingebroken, maar toen kwamen wij erachter... ...dat er een zak met cadeautjes op de eetkamertafel lag. Toen wij deze hadden uitgepakt en Brian bij oma met de rode auto ging logeren... ...kreeg papa de volgende video in zijn e-mailbox... ...of papa deze even wilde laten zien aan onze volgers. Dus uh, bij deze... Uh, hallo, Sinterklaas? Hallo, welkom in het kasteel van Sinterklaas... Wat fijn om elkaar weer te zien en speciaal in deze bijzondere ruimte. Het is mooi, Sinterklaas. Ja. Ja, we zijn in een theater om de dansjes van Danspiet te oefenen met echt licht en echt geluid. Ja, en echte rokmachines. Al geloof ik dat die ene rokmachine nog niet helemaal goed getest is, Testpiet. Ik ga het meteen even doen, Sinterklaas. Ja, doe dat. Nou, je ziet het, iedereen is hard aan het werk om het Sinterklaasfeest zo perfect mogelijk te laten verlopen. Speelgoed moet worden getest. De cadeautjes moeten ingepakt. Het snoepgoed moet gemaakt. Test uh, test wij hadden eens even zitten denken uh, en Klingel dansen. We uh, hebben bezoek. Oh hoi, wat gezellig. Klungel, kom eens hier. Hi, goed om jullie te zien. Test, wij willen ja. deze goocheldoos testen. Ja, om je te helpen. Ja, want alles moet natuurlijk worden getest. Zeker. En hier zitten zoveel gave trucs in met touwtjes en kaarten en uh, hoe Sinterklaas uh, Zouden wij voor onze eerste truc misschien uw grote boek mogen gebruiken? Oh, oh, oh nou, klungel, dat dacht ik niet. Die heb ik zo nodig. Nou, ik weet misschien iets leukers. Hou jij dit eens even vast. Het is beter dat jij begint te oefenen met iets eenvoudigs. Laat me eens even nadenken. Eh, oh, ja. Wow. Hoe doet u dat? Wow. <laughs> Sinterklaas, wat is die mooi? Nou, ga hier maar mee aan de slag. Zo. En dan neem ik jullie mee naar mijn werkkamer. Want daar wordt belangrijk werk verzet door mij. Terwijl de Pieten bezig zijn met de andere voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest, schrijf ik heel veel in het grote boek. Kom maar mee, dan zal ik het je laten zien. Jij bent er maar druk bij, maar het is zo leuk om te doen. Ik ben namelijk aan het controleren of alles wat er in mijn grote boek staat nog steeds klopt. Laten we maar eens snel gaan kijken of dat zo is. Hallo Brian, jij bent drie jaar Jij bent al bijna geen peuter meer, maar een echte kleuter. Jij doet niet gewoon goed je best, maar supergoed je best op school. Je let goed op in de klas, je probeert werkjes op tijd af te krijgen... en je speelt ook nog eens lief met vriendjes en vriendinnetjes op het schoolplein. En jij vindt ijs heel erg lekker. Kan je eigenlijk wel makkelijk kiezen uit zoveel heerlijke smaken? Weet je wat? Probeer ze gewoon allemaal. Eens even zien, wie staat er nog meer in het grote boek van Sinterklaas? Berber, jij bent alweer één jaar. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik je naam voor het eerst in mijn boek schreef. Jij houdt van smikkelen en smullen. Sinterklaas leest hier in het grote boek dat jij je bordje goed leeg eet. Dat vind ik heel erg knap. Keukenpiet begint altijd met het lekkerste op zijn bordje. Doe jij dat ook? En dit kan ik haast niet geloven. Jij eet niet alleen je bord leeg, maar vindt ook nog eens alles lekker. Jij hebt dus altijd lekkere trek. En wie zit er nu nog meer naar mij te kijken? Hallo mama. Jij bent 31 jaar. Dat is toch geweldig om te horen. Bij jou vinden ze de bouwstenen van veiligheid en vertrouwen. Waarmee ze in hun verdere leven door kunnen bouwen. Dag, liefste moeder van de wereld. En jij houdt van chocola. Komt dat even goed uit, want op mijn verjaardag wordt er ook heel veel chocola gegeten. Vooral chocoladeletters. En volgens mij missen we nog iemand. Oh, ja, natuurlijk. Papa, jij bent 31 jaar. Wat ik nu lees maakt jou vast een beetje aan het blozen. Jij bent een papa uit duizenden. Geniet van dit moment. Want je hebt deze titel dubbel en dwars verdiend. Tot volgend jaar, mijn beste vriend. En samen gezellig barbecuen, dat is voor jou een feest. Een vleesje of een visje op het vuur met van die heerlijke sausjes erbij. Verbazingwekkend toch, wat er allemaal in mijn grote boek staat? Ik zou niet zonder kunnen. En er staat nog veel meer in. Maar daar kijken we dadelijk wel naar. Ik vind het zo bijzonder dat Sinterklaas laat lezen wat hij in zijn grote boek schrijft. Dat doet hij echt niet bij iedereen, hoor. Dat doet hij alleen bij hele bijzondere kinderen en bijzondere grote mensen. Ik ben trouwens benieuwd hoe het met de goocheltrucs gaat van klummel en Dans. Is dit de kaart die had gekozen? Nee. Nou, dan uh, moet hij uh, daarbij zitten. <lacht> Goed, nu is het mijn beurt. Test, ja. ik kan jouw hulp goed gebruiken. Oh ja? Uh, nou ja, niet echt je hulp eigenlijk, maar wel een leeg papier. Doe je wel voorzichtig? Tuurlijk, Test. Goed, lieftollig assistent. Wil je even aan iedereen laten zien dat dit een gewoon leeg papier is? Leeg. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek. Zoals u heeft kunnen zien, is dit gewoon een wit papier. Maar daar ga ik op magische wijze een heel mooi, grappig, bijzonder plaatje op tevoorschijn toveren. Te zijn jullie er klaar voor? Dan komen nu de magische woorden. Hocus spokes, pepernoot. Tadaa! Oh, nou, Kijk. hoe kan dat nou? Tja, dat is magietest. Oh, hier word ik helemaal vrolijk van. Wat een ongelooflijk mooi plaatje. Goed, dan ga ik nu een andere truc doen. Wat dan? Een glimlach op jouw gezicht. Oh. <laughs> speculaas. Kijk, test weer helemaal de oude. Ah, Alsjeblieft. Sinterklaas, wat goed dat u er bent. Uh, Dans en ik hebben echt een ontzettend gave truc voorbereid. Zou u ons willen assisteren? Nou jongens, dat lijkt me niet zo'n ja. goed idee. Nou Tess, we hebben heel goed geoefend met een postzak. Dus er kan niks fout gaan. Het komt wel goed, Tess Alles komt altijd goed, dat weet je toch? Ja. Okay. Uh, Sinterklaas, als u dan uh, hierin wilt gaan staan. Ja. Ik vind het wel donker. Ja. Staat u goed? Ja. Hocus pocus pepernoot. Het is gelukt? Oh, ik bedoel, het is gelukt. Yes. Ja, ja, ja, Jongens, dat vind ik ontzettend knap dat Sinterklaas weg is. Maar tover Sinterklaas nu maar weer snel terug. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Komt-ie. Hocus pocus -papernode. En Waar is Sinterklaas? Ja, Tess, dat is een hele goede vraag. Ja, en heb je ook een heel goed antwoord? Eigenlijk niet. Sinterklaas... Sinterklaas? Dag Tespiet. Waar, waar bent u? Gaat het goed? Ja, die verdwijntruk is iets te goed gelukt, Tespiet. Ik sta op de stoomboot. Hoor je wel? Hij staat op de stoomboot. De stoomboot? Maakt u zich geen zorgen, het komt allemaal goed. Nou, ik maak me niet zo snel zorgen, Tespiet. Uh, maar ik wil wel zo snel mogelijk weer terug naar het kasteel. Ik moet verder met het grote boek. Ik had uh, immers wat beloofd. Ja, nee, natuurlijk Sinterklaas. Nee, dat snap ik. We proberen het gewoon nog een keer. Ja, oké. Komt Hokus, Hocus Pocus Sinterklaas. Dag Tess, Ja, we gaan de goede kant op. Ik ben terug op het kasteel. Alleen in de stal. Bij mijn paard. Hij is in de stal. In de stal? En wat zie ik nou? Wacht eens, klungel. Jij zei toch dat je deze truc had uitgeprobeerd met een zak met post? Ja, Sinterklaas. Nou, die staat hier. Oh, en dat is wel heel bijzonder. Wat leuk dat ik dat vind. Daar gaan we zo meteen een mooi plekje voor verzinnen. Die is echt prachtig. Dan kunnen jullie me nu terugtoveren, jongens. Die andere spreuk. Ja, laten we die proberen. Oh. Dat is een goed idee. Ja. Simsala Sim speculaas, wij willen Sinterklaas. Ah. Oh, Sinterklaas, daar oh. bent u weer. Ja, tessie. Is... Ik vind het een geweldige truc, dansen en klungel. Ja. Maar... Ik denk dat deze. Nee, deze... sinterklaas, deze kunnen we echt niet aan kinderen nee. geven. Voor nee. dit gaan we niet meer doen. Ik moet nog iets anders doen voor ons bezoek. Ik wil nog even nakijken in het grote boek of alles klopt, dat het juiste cadeau wel gaat naar degene voor wie het bedoeld is. Kom maar mee, zal ik het laten zien. Oh. Ik had trouwens nog beloofd om te laten zien wat er nog meer in het grote boek staat, toch? Nou, kijk maar even mee. Hallo Brian. Jij bent dol op spelletjes. Als er iemand roept wie heeft er zin in een spelletje, dan ben jij de eerste die opspringt. En spelletjes spelen doe je meestal met elkaar. En je leert winnen en verliezen. Welk spelletje vind jij leuk? En Sinterklaas wil je vragen om wat vaker in je eigen bedje te gaan slapen. Samen met je liefste knuffel. Gezellig. En laten we eens kijken wie we hier nog meer hebben. Berber. Ik lees hier dat jij graag naar verhaaltjes luistert. Gezellig luisteren naar de avonturen. En natuurlijk ook kijken naar de plaatjes. Mag je dan zelf ook al een boekje uitkiezen? Geniet maar fijn van alle voorleesverhaaltjes. En probeer lief te gaan slapen. Vertel aan je knuffel wat je die dag allemaal hebt beleefd. Dan vallen je ogen vanzelf dicht. Slaap lekker. En wie heb ik hier nog verder in mijn grote boek staan? Hallo mama. De meeste mensen, groot of klein, doen dit graag. En daar ben jij er een van. Ja, natuurlijk. Gezellig televisie kijken. Je gaat er eens lekker voor zitten. Je kiest een eigen programma met een glaasje met wat lekkers erbij. En met 27 km per uur ga je wel erg hard op je e-bike. Wel een beetje oppassen hoor. Veel fietsplezier. En dan zijn we er nog niet, want we hebben nog iemand. Papa. Zeg, vertel eens. Zit jij nu toevallig te luisteren naar de muziek waar jij zo dol op bent? Sinterklaas begrijpt dat als de beste. Je wordt er rustig van. En er komt zo'n warm gevoel over je heen. Droom maar lekker weg. En probeer eens te stoppen met roken. Laat voortaan alleen nog maar rook uit de schoorsteen komen. Doe je best. Ja, ik kan nog uren doorvertellen over het grote boek, want daar staat zo ongelooflijk veel in. Maar jullie weten ongeveer wat er allemaal in staat. Nou, dat was mijn dagje wel. Wat fijn dat jullie vandaag op bezoek waren. Ik vond het heel bijzonder. Het is tijd. Nou, Sinterklaas, dat komt goed uit. Want wij zijn er helemaal klaar voor. Ja. Heerlijk, Testpiet. Laten we er met elkaar een prachtig Sinterklaasfeest van maken. Met de mensen van wie je houdt. Helemaal mee eens, Sinterklaas. Tot ziens. Doei. Dag allemaal. Dat was het leuk, hè? Zeker weten, Test.